Deze versen um, geeft Keres, de godin, geeft haar bevelen aan de bergnimf. En de bergnimf die moet zometeen haar woorden gaan overdragen aan de godin van de honger, Fames. Um, eerst wordt even uitgelegd waar de bergnimf precies naartoe moet gaan om uiteindelijk Fames te kunnen vinden. De woorden in het Latijn zijn als volgt. Est locus extremis, scitiae glacialis in ooris. Triste solum sterilis sine fruges sine arboretellus. Frigus iners illic habitant palorque tremorque et jejuna famis. Um, er is een ijzige plek, een glacialis locus, uh, in de uiterste gebieden, uh, aan de uiterste rand zou je kunnen zeggen, van Scythië. Scythië is een land in de buurt van Oekraïne en Zuid-Rusland. Het is een droevige bodem, Trieste solum. Deze is ook nog eens onvruchtbaar. Zonder opbrengst, dus zonder oogst. Je kunt daar niet oogsten. En alsof dat nog niet erg genoeg is, is het ook een aarde, een tellus, zonder boom. Je mag ook zeggen zonder bomen. Deze opeenstapeling van slechte eigenschappen kun je een climax noemen. Um, wat uh, ook een van de stelfiguren is. Um, het wordt steeds erger, een climax. Um, in dat gebied, in die uiterste rand uh, van Skitië, dus. Uh, daar, Iliëk, daar wonen um, de onvruchtbare koude. Hè, kou zorgt ervoor dat er nergens planten kunnen groeien. Um, en bleekheid, pallor. Is hier ook een soort godinnetje van gemaakt. Uh, en huivering. Tremor, ook een soort godinnetje. En niet te vergeten natuurlijk de schrale honger. Als je niks eet, dan word je mager, word je schraal. Tot zover dus.